mensen ook maar op game vandaag gaan we even studio 10 doen sorry voor de achtergrondgeluiden ik kan niks in doen in ieder geval we gaan uh, nee we gaan niks uh, iemand heeft nog maar uh, e mail van ligt oh, het leeg nou eens shit om te doen want uh, je maakt wel onneemers maar je legt niks, niks uit oké okay, voor hem ga ik doen En uh, voor jullie natuurlijk ook bo, bo, bo, bo. Uh, voor jullie natuurlijk ook ik doe het gewoon voor jullie eh uh, wat gaan we doen we gaan eerst ik ga gewoon niks uitleggen uh, wat zullen we doen ik weet niet, uh, we kijken al wat we gaan doen. Uh, we gaan eerst de beat maken. Uh, ja, redt me. Doe gewoon rest en maatschappij. Kan je drie dingen, drie simpele dingen kiezen uit uh, elke. Gewoon twee dingen. Vier. Of uh, iets. iets steps. Zie je gewoon. Zo. Um, we gaan daar acht maken. Hier. Vier. Of nee, wacht. Uh, Twee en hier vier. Dan krijgen we dit. Of kunnen we misschien nog zo wil doen. Wacht. Gaan we doen. Of wacht, toch al verwacht. Of de Die gaan we doen. Dit klinkt veel beter. Oké, okay, doe het zo. Klik. Eerste. Zo doe je gewoon. Ik wil een paar keer zo klik. En rechtsmuis komt links meer houden en dan gewoon sleep. Uh, klik hierop. nummer 2. En dan ga je nou channels. En dan ga je naar Ad One. Dan ga je. Boe, Bas, heb je dit? Ja, dat is de Bas. Denk ik. dat begrepen? Ga je naar piano rol, klik op enter, op beeld, klik. Ik klik op ABC, dit is de standaard. Doe gewoon dit. Uh, twee seconden lang. Nee, nee, nee, nee. Doe dit drie seconden lang. Nee, nee, nee, nee, wacht, wacht. Uh, ik weet al wat we gaan doen. Uh, doe het, um... Um... Even denken uh. mm... Ja, doe het gewoon zo. Doe het gewoon een paar keer. Klinkt dit. De... Even kijken. Wat voor. Dan kan je dat doen. Maar we gaan. Ik wil het maar op 1 seconde zetten. Dat is 1 seconde. Ja mooi. Oké. Okay. Dan doen we dat. Hmm. Ja, doen we dat? Doe dat gewoon een paar keer. Doe dat tot de twee. En dan klinkt, hè? Wacht, wacht, wacht even luisteren. We gaan even kijken. Even gewoon kijken. Dit is niet, dit is niet zo die twee. Even kijken, klinkt. Oké, okay, dat klinkt goed. In ieder geval, uh, doe je dat. Ja, yep. en dan doe je dat gewoon. Hier zo onder. En dan doe je 3. Kanal. Doe je hier hetzelfde. Bij deze hetzelfde. Tot 2. Oh, sorry. Tot 2. Dan doe je de zetten Klik je daarop. Weer doe zo afwisselen. dat gaat eruit gewoon zo wat een momentje nog zo over de achtergrond muziek mensen kan hij dat ze niks aan doen wij zijn een muzikaal familie en hier we zijn bijna klaar de Hoe klinkt dit? Klinkt goed. Dan ga je naar hier. Dan ga je een nieuw maken. Op oh. Vier. Ga naar Channels. En ik gebruik meestal persoonlijk zelf. Citrus. Of Citrus, ik weet niet hoe het noemt. En dan klik je hierop. Present. En dan ga je... Of Present kan je uit Duizend. Nee, uit heel veel dingen kan je kiezen. Um. We gaan gewoon eens kijken wat is leuk. Um. Nee. Nee, vind ik niks. Wat is dit? Wat is dit? Nee. Klink. Nee. Je moet even een beetje kijken, een beetje. was de. dit? Deze gaan we gebruiken. Piano. Doe gewoon deze en doe je hem sleep tot de 3. Rapje uh, tot de 4. 5 sorry. Rapje 5. Bij de 5. Hoe klinkt dit? denken nou van OMG gast. Ik ben echt erin Wacht even. Uh, hoe deed ik het ook alweer? Oh ja, ja ik weet het weer. Klik je daarop, ga je naar het dingetje erachter wat er alles al automatisch bij, bij komt. Klik op het pijltje. Klik je de tweede. Essence free mixer track. prime krijg je dit ding krijg je dan. Deze staat de meeste, als je de één keer in hebt, staat die de meeste als je op staat die standaard. Maar in ieder geval, ik was net even kwijt. Uh, nou ben ik weer. En dan ga je, klik je daarop. En dan klik je, in dit geval wat wij gaan doen, klik je dan op. Uh, waar staat die? Um, even kijken, waar staat die? Fruit free, fruit free filter. Bam! Klik je daarop en dan... Doe eens op. Doe dat deze. Let je op. Uh, vol. Doe je. Uh, Klik je op deze. Ik create automatic clip. Of toch. Ja. Dan kort je hem zo in. Zoals dat deel wil je wel hebben. Dit. En dan doe je zo. Even kijken. Want ik wil eigenlijk liefst een Gewone muis hebben. Hoe kan ik dat doen? Ja, boeit waar het niet. Deze doe je naar beneden en doen zo. Doe je de. Oh damn. Ik nee, heb hem verkeerd iets gezet. Was is dat een ding nou? Zo. Zo, en nou ja, kijk hoe het luistert. Ga je luisteren. Dat klinkt leuk, alleen er moet net iets later komen. Kijk hoe dit klinkt. Nog een keer kijken. Oh. Zo, kijk, dit klinkt. Zo, hoe klinkt dit? dat klinkt leuk. Dan, nu uh, dit. Klik je naar 5. Dan gaan we weer naar channels. Doe het dan. Citrus. bam Kies weer een leuk uit. Welke gaan we doen? Wat is de... Doe je de. Pianorol. En doe je. Ik okay, doe voor even een beetje kijken. Wow. Klik je me even voor zo. Hoe lang duurt de kort. Bam, twee seconden. Hoe lang klinkt dat? Dat klinkt vrij leuk. of is me denk ik een seconde langer of een korver. Dit klinkt vaak, oké. Okay. Nice, oké. Okay. Kijk hoe dit klinkt. <coughs> Kun je even klinken, even kijken. Als het niet klinkt, dan doe je in dit geval doe je dit zo. Uh, Ctrl, dan rechts, links muisknop Zo, en dan zo Maar... Kijken van nou wel klinkt doe gewoon een paar achter in elkaar Oh, denk het Een paar kanten elkaar Moet je wel de goede zetten. <laughs> uh, dit is onze soort van second boss. Dus kijk wat het klinkt. Nog overnieuw. lollig maar het klinkt net niet goed um, zo als het we mogen een beetje we een beetje proberen maar gewoon dus aan alle kanten 1 centimeter inkorten kijk of dit klinkt dat klinkt helemaal niet wat nou als zo, hoe klinkt het dan? Hoe zo? Klinkt zich wel vet, nou, maar klinkt het ook goed. Als het alles niet werkt, dan, zoals in dit geval, dan doe je dit. Moet je een beetje kijken, snap je, gewoon een beetje peren, een beetje experimenteren. Ga je naar de bas, dubbelklik, ctrl, links knop sleep, ctrl-c. Klik je dit weg, ga je terug naar 5. Waar je net bezig was. Oké. Okay. Piano rol. Ctrl-V. Weetje, dan doe je dat hier zo, ctrl v, ctrl v, oh damn, eens kijken hoe dit klinkt, oké, okay. klinkt uh, net wat langer net wat langer dus we zijn wel een tijdje bezig met gewoon een liedje maken wat uh, we naar enkel echt echte echt de Stapjes stapjes doen snap je echt een beetje iets hebben Deze iets langer, twee, kijk twee teljes proberen. En dan het stukje bij kijken want dan klikt. Tot het lijntje. Dit klinkt voor oké, okay. Laten we kijken. Klinkt goed. Dan ga je naar 6. En uh, dat is onze finale ding. Terug naar Citrus. Go to channel. Go to Citrus of Citrus. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Je weet het moet. Uh, dan ga je naar Electric. En gaan proberen. Voor het eerst ga ik een gitaar erbij zetten. Ik wil hem elektrisch. Dus. Oh nee. gay Deze gaan we gebruiken. Een beetje gewaagd. Nee trouwens, is gewoon niet gebruiken. Deze is te hard. 2. Is gay. 3, hebben het net ge. 5. Jammer van die er die zal wel goed zijn. 4. Weet je wat gaan groen 5 doen? wij, uh, Wat is dit? Oké. Okay. Medal nee Uw. we gaan gewoon vijf doen dan nou, ga je naar pianorol dan gaan we proberen een dubbel iets te doen dat is best moeilijk dat klinkt dat. nice uh, ctrl v ctrl-v hoe klinkt dit? ctrl-v Trouwens oh, moet met één dingetje, maar nee, sorry het is ook mijn tutorial, dat ik jullie laat doen eens kijken wat dit is V oh de Ctrl V. Kijk hoe dit klinkt. Nee, nee, nee, nee, nee, niet, net niet, nee, moet moet eentje omlaag, denk ik. Eens kijken Nog eentje omlaag Kijken met drie of dat mooi is. Het is allemaal tuiten staks, net niet. Hij moet uh, dat. Hij moet wel. Eens... Nee, dat is ook niet. Dat nou klinkt die vrouw. Okay. Kijk. Dang oh, damn. Zeker nog hee. was toch? Nee, nee, nee, nee. Oh oh, ons oh, gaat verkeerd. We zijn er zo dichtbij, hè? Zo dichtbij. Mooi, dan doen we dit nog een keer herhalen. Lacht, uh, even naar een één keer luisteren. Doen we dit nog, ctrl c ctrl v. Dit nog een keertje. Oh shoot. Dit nog een keer herhalen. Even kijken hoe het dan klinkt. Doe nog je halen. Dat is ik controleer. Wat ding dan. kom op zee Oké, okay, zo dan. Maar dat was niet de bedoeling, want het onderste dingetje moet. Hmm. I'm loving doom, Tum tum nice. second of V. Hey niet gand. Doe de drie, de de de de de de de Wacht. Dit klinkt niet slecht. Laten we dit nou eens bij deze doen. Oeh, oh, oh, oh, komt precies uit. Laten we ons nu tot nu toe luisteren. Oeh, dat heb ik ben niet... Nee, ik denk dat het er precies goed uitkomt. vet geworden alleen de gitaar moet iets zachter en dan heb je een kort nummer nou viel dat mee of viel dat mee laten we allemaal mooi netjes afmaken natuurlijk want ik wil niet voor jullie gast dat je dit ook probeert dat je niet helemaal verprut natuurlijk dat zou zonde zijn dus kijk gerust deze video nog een paar keer na uh, experimenteer jezelf heb ik ook heel veel gedaan uh, het komt er zelf uit het komt waarschijnlijk waarschijnlijk heel het komt waarschijnlijk helemaal goed um, verwacht ik hoop nu die mensen dat het goed komt. Laat nog één keer luisteren wat wij creëren. Dus stapje stapje voor stapje de dingen opbouwen. En dat is een van de belangrijkste regels aan ja, onderhandelingen die je doet de, als je een nummer maakt in Apple Studio. Of niet enkel, niet enkel in Apple Studio. Nou klinkt het wel eens. Dag Linkswet, dit sluit je... Komt dit dan uh, de stukje van. Kijk dit is zo. Dit is het laatste zo. Die is het op het laatste. Yeah. Door het last. best wel vet. Je hebt wel een nummer. Ik vind hem zelf best wel cool. Alleen. Als je nog één puntje op die wil zetten. Moet je hem net iets beter perfectioneren. En dat doe je dit. Het uh, schoot me net op zo'n afwisseling te binnen. Oh damn. Dat doe je niet hoe de poepsalverij deden we dat ook alweer, ja. Oh ja, ik weet het weer. Ga naar hier, je weet wat je moet doen. Vier maakt track. doe je hetzelfde. Free, Fruity filter. Fruitie, free, filter. Bam. Nee, nee, nee, wacht, stop. Oh, damn. Dang it. Uh, even opnieuw. die <laughs> TV filter. Ja, halfwege bam. Ik uh, kreeg mijn klep. Ja, yep, mooi. Oh damn. Dat heb ik nou weer gedaan. Um, je weet wat je moet doen. Trek hem naar beneden. Zo. En dan doe ik natuurlijk. Als je hem hebt, dan gaat ze heel langzaam omhoog. En dan hier zit sneller, sneller, sneller, sneller, sneller, sneller, En hebben. Hoe klinkt het dan? Yeah. Ja. Ik vind zelf dat hij op deze lijn moet blijven. Want dit wordt een klein stukje. Zo. Hoe klinkt dat? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Verder naar beneden. Als je daar een soort van knikje doet, dan knik je dan echt, hier echt helemaal tot het uiterste. Niet zo overdreven, oh shoot. Niet zo overdreven, maar gewoon een beetje rustig opbouwen. Wat niet altijd als de gaat ligt. Hoe heb je dat, hoe klinkt het dan? dit ctrl c ctrl v allemaal nog allemaal nog een keer herhalen en dan krijg je dit Dan heb je, je eigen nummer van ongeveer een half minuut. Knap hoor. Nee, je hebt je soort van korte samenvatting van bas dingen die ik soms in het begin veel gebruikte. Uh, ja, willen weten wat je nu moet doen om een tot nu toe, ik vind zelf best wel een lol nummertje te maken. Uh, vergeet niet te abonneren, niet te liken. Ik uh, weet niet veel verteld, maar dit is de laatste Apple Studio. Upload die ik doe voor een tijdje, ik heb niet wel zo zin in FL Studio, wel om te doen, maar ik kreeg het niet meer zo uh, voor inspiratie zo. Uh, ja, dat doe ik weer niet, ja, ik weet wel veel dingen, maar ik weet niet. Uh, ik, ben, ik ga een paar verrassingen voor jullie doen, dus wat uh, laatst laatste tijd even geen FL Studio. Ik ga echt eerst focussen op games. Ik heb niet van iets een gamekanaal, kanaal, zou ik alleen maar muziekdingen doen. Nee, uh, ja, vergeet niet te abonneren, niet te liken, vind niet op thuis kanaal te abonneren, thuis kanaal. Thuis nog Wil je niet op Game Talken te abonneren. Wil je niet in ieder geval zelf van. even een Game Kanaal. Abonneer op hem alsjeblieft. Zal ik hem helemaal geweldig vinden. Ik zie gasten de volgende keer. Odo. En hebben een fijne vakantie verder.